is in 2020 opgenomen in de quote-lijst self miljonairs met een waardering van 14 miljoen. Maar ik heb zomaar het zware vermoeden dat dat nog maar het begin is. Bij mij te gast ondernemster Loes Daniels van Experience Gift. Uh, Loes, hartelijk welkom. Dank je. Ja, dat is maar het begin, hè, toch? Zeker. Ja, want we zijn de, dat zijn de targets? Ik las ergens 100 miljoen, hè, in twee jaar of zoiets? Ja, absoluut. Het uh, doel is om het bedrijf de komende jaren sterk te verbeteren. Ook de concepten, meer concepten te lanceren. Ja. En als we dat gaan kwantificeren inderdaad naar een uh, omzet van 100 miljoen euro. Je zegt we, wie is we? Uh, is inmiddels niet meer in je eentje hè? Nee, uh, ik ken het uh, hele team. Dus mijn uh, compagnon, Jorik Schreuder en uh, ja, team zijn we inmiddels met 24 man. Experience gift voor degene, voor diegene, die paar mensen die zitten te kijken die het nog niet kennen, <laughs> zeg maar. Uh, wat, uh, wat, wat is het? Um, nou, met Experience Gift maken wij het mogelijk om iemand een uh, ervaring cadeau te geven. Mm -hmm. uh, dus gestart in 2014 met Hotel Gift, een cadeaukaart voor inmiddels meer dan 270.000 hotels wereldwijd. Uh, daarnaast hebben we in 2017 Flight Gift gelanceerd, een cadeaukaart voor vluchten van alle grote airlines, en in 2019 Activity Gift, een uh, cadeaukaart voor activiteiten. Ben jij het zelf begonnen? ja. ja. Waarom? Um, het bestond nog niet. Ik wilde toen... Yes, een, dat uh, zou een vervolgvraag zijn. Wie zou toch denken dat er al was? Ja, de, ja, je had wel hotelbonnen en zo, toch? Ja, precies. Je hebt uh, een nationale kaarten voor, ja. uh, voor hotels in Nederland. Uh, maar bijvoorbeeld ook in Engeland heeft dat. Uh, in Amerika. Maar er was nog geen... Uh, cadeaukaart waarmee je echt iemand een hotelovernachting wereldwijd cadeau kon geven van Londen, Parijs, uh, New York, Sydney, noem maar op. En dan heb je dat idee, dat was 2014, toen was je nog piepjong, want je bent nou nog piepjong, dus was je toen nog helemaal piepjong. Ja. En dan, wat doe je dan? En, uh, ik was toen uh, consultant bij uh, Ernst Young Aha. en uh, als een echte consultant ben ik een Excel-model gaan bouwen. in je vrije tijd neem ik aan hè? Ja, en ja, de ja, avonturen ja. en de weekenden ja. en uh, dus gekeken van wat heb ik allemaal nodig, wat zou de stappenplan zijn. We begonnen met de Excel, echt gaan cijferen. Ja, business case. van dus hoe groot is en, de, uh, de markt en uh, gewoon alles kan ja, uitloppen. Ja, precies. En er is een vraag naar en uh, nou, de markt groeide toen al met meer dan 10% uh, mm -hmm. elk jaar. Dat is nog steeds zo. Um, en een website toen echt gemaakt met powerpoint slides, van, uh, dat kon ik wel. <laughs> Als je hier op klikt, ga je dat, dat gebeuren, zo moet het eruit zien. vanaf ja. uh, het begin gedacht van dit moet schaalbaar. Ja. Dus uh, in de happy flow, zoals we het noemen, komt er geen medewerker aan te pas. Mm -hmm. uh, en zo zijn we heel snel op kunnen schalen. En, nu, uh, en had je veel startbudget nodig? Uh, ja, ik, heb wel, ik had zelf spaargeld en ik heb een lening uh, van vrienden en familie Friends, aangegaan. family en fools. Ja, inderdaad. Hoe heb je dit geregeld? Uh, Hoe werkt het systeem? Ja, we hebben wel alles echt uh, zelf gebouwd. Dus eigen, eigen software en eigen development team. Ja. Uh, maar ik ben, we zijn begonnen... Met 110.000 hotels. Ik ben niet bij elke, uh, nee. niet 110.000 hotels hoe werkt, het die, hoe, hoe werkt dat dan? Lek eens uit hoe dat werkt. Want, uh, want jij koopt niks in bij dat hotel, of wel? Jawel, ja. Uh -huh. Ja, maar op het moment van verkoop. Dus wij zijn okay. gekoppeld op alle reserveringssystemen uh -huh. van de hotels. Dus uh, als je bij ons gaat zoeken, dan krijg je real time de prijzen en beschikbaarheid. En op uh, het moment van betalen maken wij de boeking. Oké, okay, dat is best wel ja. een, dat is een, dat is geen simpel websiteje dan? Nee, nee. Dat, is dat was op hele, de initiële uh, investering met name ook om mee te beginnen? Ja, dat was puur de, of, nou, puur, was met name de, ja. de website, ja. En dan spreek je ah, commissies uh, af? Uh, ja, je koopt in tegen net, uh, net rate. Ja. Daar kan je dan net commissie op, uh, op okay. toevoegen. Wat zijn de ja. marges? Wist dat allemaal geheim in die wereld? Uh, ja, dat houden we wel uh, ja? onder de radar. En dat is je businessmodel, hè? Ja, absoluut. Ja. Okay. En uh, ik kan wel zeggen: kijk, we hebben hotels en vluchten en activiteiten. En bij hotels is het wel beter dan bij vluchten. Bij vluchten is, het is echt. flinterdun waarschijnlijk. Uh, ja. Ja, dus de moeite van schaal en grootte. Echt volume, ja. En wat is het volume op dit moment? Waar sta je nu als bedrijf? Uh, nou, we beginnen weer op te krabbelen uit uh, corona. Uh, dus we zitten inmiddels weer op 2019-levels en uh, 2000, we zien het... uit oh, de, de levels van 2019. Ja, ja precies. Ja. En we okay. zien het nu weer elke uh, week eigenlijk groeien. Dus dat is heel leuk. Oké. Okay. Hey, ja. En hoe is die verdeling ongeveer? Want je hebt hotel, vluchten en uh, uh, activities. Ja. Yeah. En uh, activities dat zijn rondvaart en musea. Ja. Uh, yeah. Oké. Okay. En hoe verhoudt zich dat op dit moment? Uh, nou, activities, dat, dat loopt niet zo goed. Dat hebben we niet aangekregen. Ik denk dat we nu op... Uh, 60% flight, 39% hotel gift, 1% activity gift. Oh, oh, tijd om te stoppen met activities dan of niet? Nee, ik geloof er wel nog in, maar tijd om uh, te verbeteren. Goed nou, indijken van nou waarom. Waar gaat waar het mis? Ja, waarom uh, vinden mensen het niet? Waarom kopen mensen het niet? En we hebben nu, kijk, hotel is heel duidelijk. Ik koop een hotel overnachting, vlucht is ook heel duidelijk. Maar activity is vaag, van wat krijg je nu? Dus ik denk waar we bij hotelgift en flightgift een hele globale aanpak kunnen, mm -hmm. uh, kunnen hebben, is het bij activitygift moeten we, denk ik, echt op land- of misschien wel regio-specifiek uh, de marketing gaan doen. En dan uh, hoop ik dat die aangaat. Want uh, hoe mondiaal opereer jij nu met uh, Experience Gift? Uh, we verkopen nu online in meer dan 50 landen. Dus, uh, en waarbij de grootste markten zijn de UK, US en Australië. Hoe ziet het, competentieveld, het concurrentieveld eruit nu, vandaag de dag? Uh, ja, het verschilt dus heel erg per concept en per land. Uh, dus in bijvoorbeeld de US hebben we van Hotelgift uh, Hotels.com als grote concurrent, van uh, FlightGift geen. Um, en eigenlijk wereldwijd hebben we van FlightGift geen echte concurrent. Hey, en is het altijd een cadeautje voor iemand anders of, of niet? Meestal wel. Echt, uh, ja, echt bijna altijd wel. Wat we soms nog wel zien is in de zakelijke markt dat uh, mensen bijvoorbeeld een kaart kopen, zakelijk betalen en dan uh, zelf gebruiken. Ja, ja, precies, maar daarvoor heb je het niet gebouwd. Nee, nee, nee. dat is echt, uh, echt 1%. procent, misschien wel minder. Uh -uh. Hey, als uh, jonge ondernemers kijken veel naar dit soort video's op YouTube. Wat zijn voor jou belangrijkste lessen als je terugkijkt hè, naar zeven jaar ondernemen nu? Wat zijn de belangrijkste lessen die je vanuit het begin meeneemt... die je nu aan zeg maar, nog jongere mensen zou kunnen vertellen... die zeg maar, dromen en ambities hebben om te ondernemen? Uh, ja, één is van, ga het gewoon doen, ga het proberen. Breng een kaart wat je nodig hebt voor een light model en ga kijken of er vraag naar is. En hmm. dan kan je het dan verbeteren en verbeteren. En twee is focus. Dus uh, als je dan je doel hebt en je visie, wijk daar niet van af. Um, want ja, er komen allemaal kansen voorbij. Maar uiteindelijk is het alleen maar afleiding. Ja. Dus hou die focus. Dat is ook moeilijk hè? Ja, dat is heel. Uh, Want je hebt elke dag weer nieuwe ideeën. Ja, nieuwe ideeën en ook nieuwe kansen. Dat uh, hele gave partijen contact met je opnemen voor een samenwerking. Uh, um, wat bijvoorbeeld laatste Manchester United die keek of ze iets samen wilden doen. Dacht ik van ja heel gaaf, maar eigenlijk was dat helemaal niet. Dus uh, niet afgeleid raken en weer door. Het is gewoon Manchester United uh. geweigerd ja <laughs> wel cool ja wie ja. weet ooit nog maar ja. uh, hoe belangrijk is het, uh, hoe belangrijk niet. is technologie uh, in jouw bedrijf ja heel belangrijk dat is alles ja. dus uh, want uh, ik las ergens dat uh, kun je eens iets vertellen over je ervaring met het vernieuwen van je website zeg maar ja, een paar jaar uh, <laughs> Ja, zijn, ik heb mijn les daarin is dus dat je altijd alles moet AB testen. Dat ja. kan tegenwoordig. We hebben de data, de tools daarvoor. Uh, maar in 2017 uh, dachten wij in ons ivoren toren van uh, ja, de website die is oud en die is niet meer mooi. Uh, we gaan een helemaal nieuw vet design maken. En uh, toen we die live zetten, zonder te testen toen was de omzet ineens gedeeld door twee in de maand voor Kerst. Dus dat, dat was normaal al een pizza moeten zijn. Ja, dus dan hebben we echt in de twee drie weken daarna alles stap voor stap teruggezet om een beetje te leren wat dat nou was. En ben je en, erachter uh, gekomen? Uh, ja, we hebben wel geleerd, ja, stukjes. Um, Na nou, één les zag het wel. Was dat het goed is om, om duidelijk te zijn. Uh, van één cadeaukaart voor 200.000 hotels wereldwijd is duidelijker dan uh, geef iemand een mooie ervaring cadeau. Ja, ja, en we hadden dus, veel uh, meer dat gevoel erin gelegd, terwijl ja. mensen gewoon duidelijkheid willen. Ja, ja. En logo's op de, van hotelketens op de homepagina, dat is duidelijkheid, die we naar beneden gebracht. Dus toen we dat allemaal weer terugbrachten, toen uh, waren we er weer. Heeft je geld gekost in nieuwe website? Los van dat die nieuwe website ook geld kost, dan heeft die je echt tot keihard omzet gekost? Ja, die heeft echt... Uh, ja, ik wil niet weten. Ik... Tienduizenden, misschien richting de ton wel. Uh, aan de omzet gewoon ja. uh, door even te snel een te wisselen. Ja. <laughs> dat was een fijn fijne les. Uh, hoe belangrijk is, uh, hoe, in hoeverre, uh, vind jij het leuk om data zo bij te houden? Ook zeg maar Google Analytics, wat gebeurt er op zijn website? Uh, sturen jullie daarop? Ja, heel erg. Ik vind dat zelf ook heel, uh, ik ben er bijna van aan, ja. aan. Ja. <laughs> dus ik zit meerdere keren per dag uh, opening het. En als ik wakker word, is het eerste wat ik doe. Google Analytics checken. Ja, zoals en, een uh, tv maken. De kijkcijfers kijkt, zo kijk jij ook naar de Exact, ja. ja. Want uh, hoe doe jij reclame? Uh, met name ook online, dus veel paid uh, advertising, uh, social media advertising. Uh... En wat werkt het beste? Is dat dan echt Google, is dat CA of is het social? Of wat je? CA. CA, dus ja. mens, mensen die gericht zoeken. Ja, en dat is, dan kunnen we ook precies meten nu van oké, okay, ik stop er één euro in en dan komt zoveel euro uit. Dat is eigenlijk geen marketing meer, het is gewoon sales. Ja, ja, precies. En we zijn nu wel heel erg aan, dit jaar aan het focussen om die brand awareness te verbeteren. Dus um, dat mensen ook echt, niet mensen die ons gaan zoeken, confronteren. Maar dat je nu al denkt, oh, er is iemand jarig, ja. ik uh, ga een cadeaukaart cadeau geven. En hoe ga je dat doen? Um, dat zijn meerdere pilaren. Dus we zijn nu bezig met een nieuw programma waarin we samen willen werken met hotels voor influencer marketing. Uh, ook wel social media, PR. Um, Ga je traditioneel advertisingen of doe je dat al? Radio televisie? Nee, dat doen we niet. Daar we hebben wel eens weer naar gekeken, maar het is zo duur. En zo'n. Ja, ik vind het zelf een heel hoog risico. Dat je het schijnt dus voor je merk bekend. Hè, als je zeg maar, echt zeg maar, je, je merkbekendheid omhoog wilt douwen, dat het nog wel werkt. Ja, maar dan is het de vraag van wat kost het en wat brengt het op. Ja. Ik vind dat... Uh, wat is de ja. rol van personal branding? Want het is niet de eerste keer dat je in een interview zit, zeg maar. Uh, dus ik heb het idee dat jij daar ook wel bewust mee bezig bent. Ho hoe belangrijk is jouw uh, zijn rol? Ja, daar ben ik eigenlijk nog een beetje zoekende in. Mm. Dit balletje is... Is gaan rollen en dan, dan krijg je ook zo'n sneeuwbal-effect dat mensen je steeds beter weten te vinden. En ik vind het wel leuk en dat gaat ook goed. Je merkt ook dat uh, het goed is voor de naam van het bedrijf. Mm -hmm. uh, maar ik ben daar niet bewust mee bezig, dat ik er dagelijks mee bezig ben en uh, bijvoorbeeld een, een hele strategie erachter heb ofzo. Dat mm -hmm. komt als het komt. Wat is het effect van zo'n opname in zo'n quote-lijst? Want ik, ik zei het natuurlijk bij de opening ook meteen, ja. hè, 14 miljoen. Dus mensen denken dan meteen, ah quote, 14 miljoen, dus jij hebt 14 miljoen op je bankrekening staan. Maar zo'n feestje is niet, hè? Nee, nee, dat, uh, <laughs> nee dat is puur een schatting op basis van de geschatte waardering van het uh, bedrijf. Dus, uh, uh, maar wat vind je van zo'n... Zeg maar, wat vind je van die... Vind je het prettig dat je erin opgenomen bent? Of heb je dat bewust? Heb je er zelf... Heb je aangemeld? Ja of hoe, hoe werkt uh, dat? Nee, ik heb het niet aangemeld. Maar ik vind het wel een mooie erkenning. Hmm. Uh, want... Ja, dus de lijst van uh, self-made mensen onder de 40. Dus om op deze jonge leeftijd tussen zulke succesvolle ondernemers te staan, vind ik heel gaaf. Mm -mm. Uh, jij hebt een uh, partner waarmee jij, uh, hoe heet hij, hem uh, eens voor? Uh, Jorik, hè? Jorik Schreuder. Ja. Die is, wanneer is die die is echt ingestapt hè? Later. Ja, ja. Hoe, kwam, hoe kende jij hem? Ja, we hebben uh, een verleden dat we een relatie hebben gehad. Kijk en uh, dat is al jaren daarvoor uh, zijn we uit elkaar gegaan. Maar wel altijd goed bevriend gebleven en uh, ja, elkaar altijd goed geholpen. Uh, en, nu, uh, ja, nu samen, en nu zijn we uh, samen experience hoe, gift. Maar dat is ook een soort huwelijk, hè? Ja, absoluut. Dus maar een zakelijk huwelijk? Ja. Maar dat was beter dan een dat echt huwelijk. Werkt, uh, werkt beter voor ons, <laughs> ja. Wat jullie rolverdeling? Uh, we doen samen echt een strategie ja. en verder doe ik meer marketing, sales, uh, PR um, en hij zit meer echt op product, finance, legal, meer, ja. meer op de details waar ik meer het grote plaatje doe. En wie runt de organisatie? Want je zit nu, wat zei je, 25 man of zo? 24. Wat 24, 24? Ja. Dus dat is nog redelijk eenvoudig te manage. Wat voor, wat voor mensen zijn dat? Wat voor disciplines heb je in dienst? Uh, ja, we hebben eigenlijk drie grote pilaren binnen het bedrijf. En de, de ene is de development, dus echt uh, programmeren en de ja. hele IT-kant. Tweede is uh, marketing. Dus um, nou ja, de naamsbekendheid en CA. Ja. En de derde is de klantenservice okay. en het operationele. Je hebt nu drie labels hè hotel ja. flight en uh, activities uh, plannen voor de toekomst had je tenminste daar zijn jullie mee bezig zeg je altijd wat ja. zit er in de in de in de koker wat zit er in de pijp um, nou, we zijn bezig met cruises en uh, treinreizen komen eraan allemaal een reis en ervaringhoek ja, ja. Uh, deze staan nu echt op korte termijn concreet en maar dingen uh, als helft bijvoorbeeld Interessant, daar ga ik ga ik over nadenken. Ja, neem ik aan weet ik veel. Fitness en voeding en, en, ja. en meditatie en allemaal die, zeg maar, die tak van sport. Het is ook allemaal steeds, meer, uh, ja. steeds populairder. Dus maar ja. zijn hebben we nog niet eens concreet voor. Want heb je wel een zekere uh, uh, bedrag, zeg maar, een dealsbedrag nodig om zeg maar, het een beetje rendabel te kunnen doen? Je wilt natuurlijk geen, geen ordertjes van 5 euro, zeg maar. Nee, we hebben het minimale cadeaukaartbedrag is 25 okay. euro. Uh, maar we zien dat het in de praktijk een stuk hoger ligt. Want ja, mensen geven het dus toch een hotel- of een, of een vluchtcadeau En dat heb je niet voor 25 euro. Nee. Dus de gemiddelde waarde ligt wel, verschilt heel erg per land. Maar tussen de 100 en 200 euro per, uh, per kaart. Hey, twee dingen nog. Je, hebt, je houdt zelf van reizen, kan ik me zo maar voorstellen. Ja. Uh, dan, dan heb je een slecht jaar achter de rug. Ja. <laughs> Ga je weer reizen? Uh, ja, zeker. Je mag, de, je mag nu voor mij een reis kiezen. Je mag overal naartoe. Uh, dus er is geen corona meer. Het is helemaal voorbij. En je mag volgende week weg. Uh, wat zou je dan kiezen? Goeie vraag. Ik denk uh, Zuid-Amerika. Ik ben nog nooit op het hele continent geweest. Uh, dus Argentinië lijkt me heel gaaf. Oké. Okay. Om maar eens te beginnen in Zuid-Amerika. Ja. Hey, en uh, tot slot je ambitie met het bedrijf. Um, denken jullie daar bewust over na? Ja, zeker. En wat is en, de strategie? Um, door te gaan en het uh, groter en beter te maken. Dus we zien nog heel veel potentie om die customer journey nog... Vlekkelozer te maken. Ja. Um, geloof ook heel erg dat mensen elkaar steeds meer ervaringen en herinneringen cadeau gaan geven in plaats van materiële dingen. Ja. Um, en we vinden het nog super leuk, dus. Uh Nee, we gaan voorlopig niet mee stoppen. Maak je heel veel succes wensen met, uh, ja. met, uh, met Experience Gift de komende jaren. Dank dat je mijn gast wilde zijn. Top, dank je wel. En dank je wel voor het kijken naar nou, weer een video hier op CVD TV. Wil je meer video's zien? Blijf dan even hangen, zometeen twee nieuwe. En heb je geluisterd naar de podcast? Uh, dank je wel voor het luisteren. Hoi.